Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert, van harte welkom bij de podcast van CVD-TV. Uh, mijn naam is Ronnie Overhoor. En vandaag gaan we praten over e-commerce. En dat ga ik doen met mijn gast Peter Blaas van Perfectly Basics. Peter, van harte welkom. Hi. Ja, e-commerce, je bent een e-commerce bedrijf, hè, met Perfectly ja. Basics. Hoe lang al? Uh, ja, 15 jaar al. 15 jaar al? Ja, 2006. Jee, yeah. yeah. was het toen al e-commerce? Uh, nou, de bijenkorf is er allemaal nog niet. Dus eigenlijk heel weinig, heel klein. Ja. Ja. Hoe kom je op het idee om te beginnen? Ja, een vrouw werkte in een winkel, hadden zijn wachtlijstjes voor t shirtjes Moest iedereen afbellen. En ik zei maar op een gegeven moment tegen die winkel van, waarom ga je dat niet online verkopen? En ik was zelf al zijtjes uh, aan het bouwen voor kleine MKB in de regio Haarlem. En eigenlijk vanuit die gedachte gewoon zeiden van, nou dan gaan we het zelf doen. Zijn we naar dat merk gereden, ingekocht en de rest is vanzelf dat, Zo werkt het? Ja. Met je vrouw? Ja, met z'n tweetjes, ja. En Want jij, jullie werkten allebei? We werkten allebei. Uh, moet ik moet wel zeggen, we ik, uh, ik waren allebei een beetje zelfstandig aan het worden. Dus dit was ja. ook wel de stap die we wilden maken. Vrouw was toen eigenlijk een soort van blogster eigenlijk al. Ze, ze had een hele linkdatabase, hadden we gebouwd. Er uh -huh. zat veel verkeer daarop. En, uh, over mode al? Of over over mode, absoluut. Zij is de mode in het bedrijf. Maar fan. dan ga je echt die t-shirtjes in kwestie, die ga je dan zeg maar opsnorren, Nou, kopen. dat merk verliep ik aan. Het eerste merk waar we ooit mee begonnen Echt zo'n Scandinavisch ja. merk. 5000 ja. euro spaargeld reden we erheen. En twee uur later hadden we de 20k uitgegeven die we eigenlijk helemaal niet hadden. Serieus? Ja. Ja. En dan in dozen mee terug? Nee, uh... nee, want dat moet dan allemaal nog geproduceerd worden. Hè. Je koopt vooruit natuurlijk uh, met mode. vaak. Ja. Dus dat uh, was gewoon snel de shop opbouwen en je kan eigenlijk niet meer terug. En toen en dan klik je op een knopje en dan ben je live. Ja, dat was ook zo'n moment dat, dat, ik, dat zij Birgit ook zei van, oh, nou kunnen we echt niet meer terug. inderdaad Toen de eerste order binnenkwam. Dat maar was en waar ook, stonden die, had je die spullen toen al wel in voorraad? Ja, in huis, ja. In, in huis. In ja, huis. We stond hebben altijd voorraad in, hui, in huis gehad, ja. Gewoon ja. dozen in huis. Ja, binnen drie jaar stond het huis vol met dozen. Echt, ja. Oh, echt, ja. zo, echt het klassieke ja. voorbeeld van starten. Als, uh... Ja, wel door, ook door die informatiezijde die zij al had, hadden we al uh, bijna 150.000 unieke bezoekers per maand op. Dus we nee. gingen vanaf dag één met de winkel daar aankoppelen ook meteen verkopen. Ja, yeah. dat was natuurlijk in die tijd sowieso... Uh Google meer te beïnvloeden met titeltjes en een beetje scherp zetten, mooie foto's maken en je bent er wel. Ja. Was het genoeg om een inkomen te hebben toen? Nee, dan? nee, we hebben eigenlijk eerste drie jaar sowieso niet van geleefd. De eerst, ik werkte daarnaast gewoon uh, aan mijn eigen bureautje dus nog, gewoon dus aan kleine sites bouwen samen met een partner die de techniek deed, ik deed design. Dus ja. zo verkochten we uh, ja siteje na site ja, ja En het ging gewoon op de fiets de pakketjes wegbrengen inderdaad. Op de fiets? Ja, op de fiets gewoon uh, met tasje naar het postkantoor dat waren. Oh, ik wil zeggen, ja naar, ja, naar het postkantoor. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja. ik denk ja. dat is een eind fietsen Nee, dat had niet. Ja, ja. Hey, en wanneer was het momentum? dat je dacht van hey nu wordt het echt een bedrijf ja ik denk na een jaar of drie dat de meeste ondernemende vrienden zeiden waarom zit je nog thuis moeten jullie niet echt eens, uh, ergens heen gaan aan ja. een bandje gaan zitten ja. en dat we ook het moment zeiden van uh, dat het eigenlijk zakken uh, uh, pakketjes werden en ik ze moest gaan rijden zeg maar in plaats ja, van dat, dat ze nog op de fiets ja. ja. En toen bij een kantoor in huren en een loodje. Ja, durf, je durfde niet zoveel. Dus 150 vierkante meter van, dat kunnen we even. Maar daar waren we eigenlijk na zeven maanden ook alweer uitgegroeid. Dus toen maar weer een ander pand huren. En zo zijn we eigenlijk van pand naar pand gegaan. Eigenlijk. En waar zijn je nu, anno 2021? Ik denk dat we nu, nu hebben we 2000 vierkante meter pand. Uh, ja. Dus dat is, daar hebben we alles in huis ook nog steeds. Dus de fotografie, redactie, uh, hele logistiek doen we ook in-house. En daar zitten we nu met ongeveer 35, uh, ja vooral vrouwen eigenlijk. Zeg maar. Ja. ja een feest vrouwelijk e-commerce bedrijf een vrouwelijk e-commerce bedrijf, ja. vrouwelijk e bedrijf. Ja, ja. wat tekent een vrouwelijk e-commerce bedrijf uh, ja ik denk vooral passie voor mode ik denk dat wij zijn geen marketingmachine geworden dat onderscheid je wel eigenlijk denk ik jullie zijn echt inhoudelijk met autonom. mode bezig ja ja, ja autonoom ja. en is dat goed te doen want je hebt natuurlijk tegelijkertijd het geweld van de zeg maar, de grote jongens uh, die om je heen met de onuitputtelijke diepe zakken zijn zeg maar, de zalando's ja. hoe you je with dat zeg maar ja, ik denk door je eigen ding te doen. Dus ook de manier hoe je het presenteert, hoe laat je het zien. En, en hoe, ik denk vooral de, het onderscheidende vermogen van ons tegenover dat soort bedrijven is dat wij alles door elkaar hermixen. Dan moet je bedenken van alles wordt gesteld over elkaar heen. En, we laten 13 foto's per product zien, we omschrijven de producten heel uitgebreid, we meten alles op, de dus stoppen ontzettend veel energie en plezier in het product, zeg maar. En dat is rendabel dus ook? Ja. ja. Het is, maar wat je zou kunnen zeggen, ja, de wereld is zo gemakzuchtig geworden, het is gewoon klik, klik en Zalando's goedkoopst en het makkelijkst qua bezorgen en terugbrengen en dan gaan we die route bewandelen. Klopt, maar er zit toch best wel heel veel emotie in het product, gelukkig nog. Mm. En dat is denk ik ook wel wat mode zo leuk maakt eigenlijk. Mm. Het is allemaal heel vast fashion, maar daarnaast heb je ook toch wel een stukje bewustwording ook van waarom koop ik het, wat doe ik ermee en ja, wat betaal ik een eerlijke prijs voor een product. En, en dat zijn wij ook in de jaren best wel een beetje gefocust geworden. Ja, want jullie zijn best wel met branding bezig ook, hè? Sterk ja. nog, de, de naam is officieel nu veranderd van Perfectly Basics in PB, toch? Ja, dat de, dekte de lading niet meer. Zo basic zijn we niet helemaal meer. We zien het meer essential, eigenlijk. Essential styles, is wat heb je nodig? Dat maakt ja. ook uh, dat het, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, het gebruik ook. Uh, het is niet alleen maar dat iets groen is gemaakt, eerlijk is gemaakt. maar ook dat je een product echt gebruikt. dan dat je ja, ja, ja, ja. een stapeltje hebt uh, met kleding en de rest is allemaal. Uh, ja, hoef je eigenlijk niet hebben. Hangt er maar in. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, PB maakte het ook wat persoonlijker. Zo noemde de klant ons ook. Uh, en het zijn de initialen van Peter en uh, Birgit. Birgit? Birgit, Birgit. Birgit. Ja, Birgit ja. Dus ja. dat maakte het uiteindelijk ook wel uh, een hele leuk En Essential Styles konden wij veel beter uitleggen eigenlijk ook. Dus uh, dingen die je echt nodig hebt in de breedte. Zeg maar. Is dat een beetje de payoff dan ook Essential Styles? Ja. Oké, okay. ja. PB Essential Styles. Ja. En qua domeinnaam PB.nl zal er nog niet in nee, zitten? Nee, nee, dat is een begrafenisonderneming. Oh. <laughs> ja, dus dat zal je altijd zien. B.be ja, hebben we dan <laughs> wel inderdaad. Dus uiteindelijk hebben we dat wel behouden eigenlijk. We blijven wel Perfectly Basics. En dat is ook helemaal niet zo... Uh, niet zo erg eigenlijk. Nee, nee, nee, nee. Want hoe belangrijk, laat ik een opere vraag stellen. wat zijn uh, anno 2021 belangrijke elementen om als autonoom e-commerce bedrijf succesvol te zijn? Ja, ik denk vooral dat je hele structuur, de controle over hoe je het doet, hoe je het brengt en hoe je het intern organiseert, hoe de klantenbeleving is, daar moet je de volledige controle over houden. Dat is denk ik op dit moment onze grote. Uh... En hoe doe je dat dan? Ja, door een stukje automatisering. Ik denk dat wij de laatste drie jaar een stuk professioneler zijn geworden, ook daarin. Dus ook hoe, uh, alleen maar door bijvoorbeeld geautomatiseerd beelden te verwerken vanuit de studio. Uh, konden wij vroeger moest dat allemaal handmatig geselecteerd. En dan moest dat gefotoshopt worden. En dan moest het dan live. Verwerkten we ja, in twee fotoshootdagen. Moesten we dan ongeveer twee weken overdoen om dat online te krijgen. Nu doen we drie shoots. In de week, dus 700 kledingstukken ongeveer. En die staan binnen dezelfde dag live, eigenlijk. Zeg maar. Hoe heet dat dan? Nou, eigenlijk we noemen het systeem teun uh, Dat was de laatste. Uh, um we noemen dat Uitzendkracht die het uh, met de hand deed. <laughs> dus dan hebben zij zijn naam maar behouden. En ik ja. heb een heel uh, vrij simpel AI-systeem gebouwd, uh, Custom Vision via Microsoft. Hij werkt helemaal binnen het Microsoft platform. Dat heb je zelf gedaan? Dat hebben we zelf gedaan. Dus uiteindelijk hebben wij uh, bijvoorbeeld een detector gebouwd, zo noemen we hem. Dus eigenlijk die herkent op het moment dat het model alleen een broek aan heeft en in de BH'tje staat, dat hij dan in de buiklijn in Photoshop het product verwerkt. Dus we hmm. hebben eigenlijk een AI-detector die je ziet van oké, okay, wat is het? Is het een detail en dan gaat dit het in Photoshop bewerken en zet dit op zijn plek. En ook die bewerking doet hij automatisch? Direct, ja. En in Photoshop? Direct, in kan ja. dat, ja? dat ja, ja, kan. De, maar dan zie je Photoshop gewoon ja. dingen doen? Ja. Zonder dat er een mens aan te pas komt? Totaal. Ja. Hoe cool? Ja. Dus dat, daar staan nu vier machines op een rij en daar zie je al die beelden binnenkomen die geschoten worden. En die worden realtime ook op zijn plek gezet. En dan komt er een mens hand aan vast dat wij zelf bepalen welke be willen, uh, beelden we willen laten zien. En dat staat dan eigenlijk het product ja, op hetzelfde moment live als de teksten geschreven zijn opgemeten. Wanneer wordt dit rendabel? Want ik kan me wel voorstellen, dit kost wel geld, slash tijd, slash... Ja. Nou, het ontwikkelen daarvan, ik heb, we hebben Dennis. Dennis is onze slimme man intern. Echt een goede ontwikkelaar die in de breedte de kennis heeft zitten. Ook. Ja. Maar ja, het kost ook bijna niks meer tegenwoordig. Een beetje serverruimte, een ja. beetje anderhalve terabyte schrijven we weg in de maand en dat kost 50 euro. Ja. Dus ja, de kosten zijn daar niet. Als je nagaat dat je dan vier FTE's vervangt voor een computer, ja, tel maar op, dat is uh, een kleine teken. Want zo werkte die, dat is wel een hard besluit, of hard besluit, dan wordt het winstgevend. Als je, dan, als je dus ook inderdaad technologie, dat je mensen vervangt door technologie. Ja, ja. ja. en dat ook je snelheid natuurlijk uh, enorm wordt. Uh, ja. en, ja. en wat zijn typisch, uh, als we dan toch hebben over de toekomst en zo, in e-commerce bedrijven, wat zijn dan de typisch menselijke uh, zeg maar aspecten van succesvolle e-commerce bedrijven die ook lastig door technologie te vervangen zullen zijn? Ja, ik denk vooral de, de kennis van de producten. Eh, dus we hebben ons ook 135 merken al eh, in de shop hebben die toch wel handgeselecteerd zijn. Dus echt goed over nagedacht waarom. Ja. Ik denk het stukje combineren van die kleding. Eh, waar, hoe laat je het zien? Wat laat je met elkaar zien? Dat, dat hele modegedeelte. Dat komt zitten in al die kopjes van, uh, van die slimme meiden die we ja, hebben. Ja, en dan, dan bedoel je dus echt als iemand een shirt selecteert, dan krijg je er een broek bij van die past er goed bij. Exact. Of exact. Deze kleuren matchen. Goed matcher. omschreven, opgemeten, uh, al dat soort dingen. Kijk, op het moment dat wij al die punten opmeten, kunnen we daar, hè, dat zou de volgende stap kunnen zijn, kunnen we ook gaan adviseren. En dan wel weer automatiseren daarin natuurlijk. Hoe adviseer je online? Ja, door vooral um, te combineren in ons geval. Dus vooral te laten zien en ook ja, in woord nog steeds. En combineren is dat dan puur vanuit de hoofden van die dames of is het ook algoritme? Nee, het is nog geen algoritme. Het is nog wel echt uit de hoofd van de dames. Uh -huh. Dat is pas als het schaalbaar wordt, zal dat gedeelte natuurlijk uh, in de techniek ook wel weer opgelost moeten worden. Dus ik noem het maar even praktische technologie, want dat zo kun je het wel noemen. Ja. Dus je kan het heel blits doen over innovatie, maar dit is behoorlijk... Praktisch, zeg maar, hoe je met fotografie ja. omgaat. Ja. De, de vakkennis van de mensen over mode en inhoud. Ja. Nog meer succesfactoren? Ja, ik denk door de logistiek bij je te houden. Dus iets komt binnen. Uh, stel, er komt een belangrijk stuk binnen in voorraad. gaat meteen naar boven, wordt gestoomd. De studio in, kan je meteen verwerken. Uh, een stukje persoonlijke in je pakket. Uh, dus de, de meiden beneden zijn uh, heel gedreven in... Uh, in het juiste pakketje op de juiste manier bij de juiste mensen krijgen. Mm -hmm. Ik denk dat daar de meeste klachten zijn. E-commerce is succesvol als ook het retourproces heel positief is. Daar praat mm -hmm. ik met PostNL heel veel over. En, en maandag komen ze weer bij ons filmen daarover. Ik noem mezelf wel eens de retourguru zeg maar. Ja ja. Nou omdat de eerste vraag die ik al 15 jaar krijg en hoeveel retouren heb je dan? Dat nou is... hoeveel retouren hebben jullie dan? Ja dat heb je ongeveer. <laughs> ja. ja ongeveer 38, 38-40 procent komt echt wel retour. Oh ja, yo. ja. Maar dat is eigenlijk, het past ook helemaal in het proces van het bedrijf. Dus ik zie dat helemaal niet negatief. Het nee, nee, nee. zijn wel kosten die je, die je wel, wel verhalen of op een bepaalde manier weer terug moet halen. Maar het is ook een van de grote geneugden van e-commerce, zeg je voor de klant. Ja, het is een keuze ook. Kijk, wij zien, wij zien op heel veel punten ook een retour niet als een retour. Als een, een vrouw twee jurken bestelt en houdt er één, dan zien wij dat niet als een retour. Dat is een keuze. Ja, ja, ja. Dus dan krijg je een heel ander retourcijfer. Uh, wij uh, werken met de ik-willem knop, zeg maar, op een product. Dus eigenlijk op het moment dat uh, we hebben lage voorraden, natuurlijk een hele snelle doorlooptijd. Ja. We zeggen altijd slow fashion, fast to market. is een beetje de term die wij ook gebruiken. Ja, ja. Um, maar op het moment dus dat je een product is uitverkocht, laat een vrouw achter. Ik heb interesse als hij weer terugkomt. Op het moment dat wij in het uh, proces scannen dat een retour uh, is ontvangen, gaat er meteen communicatie uit naar die klant van er is weer één, wil je hem hebben. Dan dus gaat hij eigenlijk van de retourtafel weer naar de impacttafel en meteen weer de weg op. Dus je houdt je collectie constant in beweging. En dat maakt het succesvol. Hoe belangrijk is leiding geven? Want jullie zijn een soort van uh, ja, een stijl uh, en jullie zijn uh, in charge. Uh, hoe geven jullie leiding? Ja, Ik moet zeggen dat ik daar in de laatste jaren best wel wat in verandering ingebracht heb door heel veel lagen ertussen uit te halen. Okay. Uh, we hebben heel succesvol jarenlang met bedrijfsleiding ertussen gehad en dergelijke. Je merkte dat het uiteindelijk ook de ontwikkeling van de mensen misschien wel een beetje tegenstond. Dus we laten mm. de leiding nu veel uh, meer aan de groepen zelf over. Mm. Dus de, de, de eilanden hebben ook hun eigen verantwoordelijkheden. En je merkt dat de groepen daardoor ook echt groeien. Eilanden bedoel je echt de functionele eilanden zijn Ja, wel. we hebben een open kantoorruimte uh, ja. van vierkante meter met echt eilanden waar, uh, waar de afdelingen zitten. En die ja. organiseren dat veelal nu, zeker in deze tijd, ook of vanuit ja. huis of de, vanaf kantoor uh, zelf. Okay. Zeg maar. Dat zelf reguleren werkt goed. Ja, het is heel fijn. Het geeft mij, het geeft mij vooral, uh, als ik dan nu de bedrijfsleider ben eigenlijk, he, zeg maar ja. veel meer rust in het hoofd om je niet meer druk te maken om... Want die om drie uur de deur uit lopen gaat hij doen. Zeg maar. We hebben nu een jaar corona achter de rug. Wat is het effect op jullie zeg maar, even bedrijfsprocessen aan de ene kant en commercieel aan de andere kant? Ja, enorm veranderd. We hebben in 19 wel al een hele mooie. We maakten de laatste jaren echt al die hockeystick met 30% groei, bijna per jaar. Dat hebben we ook in, in 2020 ook gedaan. Hm. Maar daar kwamen nog enkele procenten echt van, uh, van corona overheen. Dat was in maart twee weken rustig en daarna is het vol gas gegaan natuurlijk. Dus zakelijk was het voor jullie eigenlijk een succes. Je hebt bijna het succesvolste jaar in ons bestaan denk ik. Voel je je schuldig aan fysieke retailers? Ja, heb ik me best wel eens gevoeld. Ja. Ja. Ah. Ik heb ook wel geprobeerd met retails te helpen. Soms wat voorraden opgekocht of ze op die manier te helpen. Maar aan de andere kant, schuldig is... Wij hebben heel bewust gekozen in 2016 door een strategieplan te maken. Want dat hebben we ook nooit gedaan. En iemand adviseerde, ga er dan eens over nadenken. He, Ik ben nu tien jaar bezig. En misschien, moet je, wij... misschien moet je een strategie... Misschien moet je uh, gaan bedenken <laughs> wat je dan gaat doen. Dat werden wel veertig hele toffe pagina's. Huh. Uh, die zeiden van in 2020 uh, je, moet je dit anderhalf miljoen winst hebben uh, gehaald. En dat werd een doel. Maar in die... Strategie stond ook we, dat wij doorrekenen waarom je geen winkel wilde beginnen. Dus we leerden vooral wat ja, je ja. niet moet willen gaan doen. Ja. Dus dit, dit was aansluitend wel. Uh ja, misschien ondernemerswijze was het wel het tofste jaar van, uh, van mijn hele bedrijf. Eigenlijk. Ja, ja, ja, dat is bizar hè? Je kan echt ondernemen natuurlijk. Ja, ja, daar komt het wel even op neer. En dus jullie hadden ook bewust, want dat zie je natuurlijk bij een aantal grote e-commerce-partijen, die duidelijk, zeg maar, hybride gaan hè, die ook fysiek uh, gaan. Dat was bij jullie al voor corona een heel duidelijke keuze om dat bewust niet te doen. Eigenlijk vanaf dag één al. Ah. Ik denk dat wij altijd wel gezegd hebben dat wij 100% uh, in, in de eerste jaren, je wil niet weten hoe iedereen zegt, maar online kleding, dat ja, ja. moet je toch voelen. Ja. Nu zeggen alleen mannen ja. dat nog hè? Ja, nu zijn alleen de mannen die zeggen, ja, dat moet ik voelen. Of moet ik zien. Of, uh, dat is dan voor een lul. Ja, maar die hebben dan die mouwblinkte of die kraaghoogte. Ja, ja. Uh, ja. ja, ja. ja oké. Okay. Vrouw is daar veel eerder in thuis gekomen. Hoor. Dus ja, dat is heel leuk. Ja. Hey, um, en als het gaat om strategie, en um, uh, we kijken naar de toekomst, hoe ziet die er dan uit, wat jullie betreft? Ja, in, in, we groeien nu zo hard. Dus dat, dat zijn wel dingen waar we heel erg over nadenken. Ten eerste, ruimte. Ruimte begint een probleem te worden. Uh, ja. we, kunnen, we gaan wel verbouwen weer dit jaar om ruimte bij te creëren. Maar slimmer inkopen en ook slimmer met je collectie omgaan. Dus niet alleen maar collecties bij op de plank leggen, maar zorgen dat, uh, dat we replenishen in het seizoen veel meer. Dus kortom, veel meer bijbestellen. Als iets succesvol is, springen we erop. Is iets niet goed? Gaat het offline of gaat het terug naar de merken? Mm. Dus ook geen waste overhouden. Dus ja. schone collectie. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan vooral techniek. Ik denk wij willen de site. Uh, ja, secondes qua snelheid laatheid eraf halen dat soort dingen daar kan ik echt van genieten om mee want mee te want dat maken. zie je gewoon keihard terug in conversie nee juist niet oh en dat verbaast ons juist eigenlijk maar zeg Waarom zou je het dan doen nou omdat je merkt dat de hele flow van de site daardoor zo fijn voelt ja, ja. en dat is dan altijd ook weer een beetje het plezier van het uh, uh, werken in e-commerce zeg maar je hebt het hoeft toch niet e altijd in euro's terug te komen zeg maar. Nee, nee, nee. je nee. hebt ook een klein beetje nerd dan ja ja weet je wel en ik kan geen code kloppen daar heb ik echt dan wel mensen voor maar ik kan heel, ik vind het heel leuk om in, in mee te denken. Ook. Als je zo hard groeit, dan kun je natuurlijk zeggen van nou dat gaat lekker en daar gaan we lekker mee door. Twee, we willen nog harder, dus we gaan er misschien wel wat bij kopen om ja. uh, buiten organische groei nog hard te groeien. Drie, we gaan eens dus een mooi bruidskleedje kopen en die trekken we over een jaartje of twee aan en dan verkopen we de hut. Ja. Wat, staat, wat staat op die in, in het vizier? Nou, het gevoel nu is dat we er zoveel plezier nog steeds in hebben. Ja. En uh, at, eigenlijk autonoom blijven groeien. Nog steeds, we, hebben, eigenlijk, we zijn het bedrijf met uh, een medepartner, ontwikkelaar toen nog, die met 10% mede-eigenaar is ooit gestart. Die is er een aantal jaren geleden uitgestapt. We zijn eigenlijk 100% eigenaar Birgit en ik. En ik moet zeggen, dat geeft zoveel rust. Je hebt alle ja. financiële controle, je hoeft voor niemand te bewijzen. En je kan eigenlijk dat speedbootje blijven. Ja. Ja, je kan zeggen, oké, okay, we gaan die kant op of we gaan die kant op. En dat beslis je echt overnight met je team. Dus het plezier is er. En ik denk dat de groei, uh, ja, bijna nu 30% per jaar, is als je dat kan volhouden, ja we, we shall see eigenlijk in de komende jaren. Ja. Ik denk het belangrijkste is dat wij wel goed voor onze mensen zijn. En mensen, ja. vind ik wel heel belangrijk dat deel. Dus we hebben een team, met veel meiden die al jaren werken. Zodat je wel wil dat alle iedereen gewoon goed het goed heeft. Mm. En dat je dan niet zegt: oké, okay, plak een sticker op zodat iedereen. En dan rennen wij weg. En dan ga ik drie Porsches kopen. Ik nee. zie daar het nut niet echt van. In. Nee. Nee. Ja, nee. nee, van drie niet. Nee, nee. nee. Ja, is genoeg. Ja, ja. hey En uh, de, de laatste, wat dat wil ik nog wel even weten. Je ziet nu die hele opkomst van tweedehands. Vindt het, dat soort. Hoe zie jij die beweging? Want er zit iets heel ideologisch moois achter. Ja, heel mooi. Ja, ik, ik, ja, ik zie die beweging heel erg. We zijn zelf, daar hebben we daar ook al ideeën over. We hebben eigenlijk een heel plan klaar. Fashionmission.nl, dat is eigenlijk het domein waar Birgit de informatie site, zeg maar voor 2006 op had draaien. Daar wilden we al een, tweede, zeg maar, een soort van vintage-achtig uh, ding op gaan maken. Ja. Dus ik heb ook rekken met kleding staan die we in die jaren nooit uh, in de outlet wilden doen en toch wilden bewaren. Ik denk dat daar, daar zie ik ook heel veel kracht in. Maar wij hebben daar. Ja, het past in ons concept met Perfectly Basics, nu PB past het niet. Maar het lijkt me echt te gek. En ik denk dat daar ook heel veel kans staan. Weet je, je hebt een heel gaaf Zweeds euh, bedrijf nu die het zegt. Als je wat koopt, mag je in het doosje wat terugkomt, mag je ook oude spullen stoppen. Dan gaan dat wij dat voor je, je recyclen. Ja, nou, het nee, lijkt me echt te gek dat je ja. dus ook je, je doosje terug iets mee gaat doen. En dat zo zie ik het ook wel. Dus het groene daarvan vind ik te gek. ja, ja vindt dit is wel meer, denk ik meer, voor de particulier. Echt. Interessant, het is natuurlijk ook een puur particuliere. Ja, het is peer-to-peer, -peer, zeg maar. Exact. Ja. De groene gedachte zit wel heel erg bij ons in. We ja. zijn ook wel echt, waar wordt het gemaakt? En ook bij de merken, geen bond, al dat soort. Ja, een kleding mag best wel een beetje echt in elkaar zitten. En dan mag echt wel een, gewoon een reële prijs voor zijn. Ja, je controleert die hele ketens ook van de merken. Zover dus, het kan, ja, natuurlijk. Ja. Maar je, houdt, je, houdt er, je bent er wel echt bewust mee bezig. Ook. Ik denk dat, weet je, wij zijn ook niet een sale-website. Wij zullen nooit uh, die incentive echt van korting en dergelijke nee. uh, gaan roepen. Nee. Mooi verhaal, man. Dankjewel voor het delen. Dankjewel. En uh, dankjewel uh, voor het kijken, uh, beste kijker van 7D TV. En als je luistert naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Wil je nou nog meer van deze prachtige uh, ondernemersverhalen uh, zien en je zit op YouTube? Blijf dan vooral kijken over een paar seconden twee nieuwe. En als je luistert, abonneer je dan op onze podcast. We hebben elke week drie nieuwe video's. Maar liefst voor nu namens Perfectly Basics, PB. Dankjewel voor het kijken. Hoi!